Vandaag ja, zaterdag en het is al kwart over vier. Want ik heb vandaag vooral geoefend met school. Uh, want ik heb aankomende week toetsweek, dus Sito. En daar, waar, daarvoor wou ik graag even oefenen. Dus dat heb ik gedaan. We gaan de paardjes zo logeren. Ja, dat zeg ik goed. En even de stadboden zetten, dat soort dingetjes. Nou, ja, en we gaan vanavond naar de film toe. Nou, we zijn in het paddock. Ik ga longeren met alleen een touwtje. Tess die gaat doen wat ze van Steve geleerd heeft. Dus ik laat de camera gewoon aanstaan, kan je een beetje meekijken. De vrouw heeft nog niet zo zin om te luisteren, dus Tess doet beter dan ik. Maar, ach, vrouw moet een beetje bewegen. Ze is tenslotte al bejaard. Kaartjes Het waren wat. Drukjes. Oh, ik wilde meer zeggen, vrolijk. Ja, ja. <laughs> Want de Bloem die schokte het ergens van, volgens mij nou, vond de... Volgens mij was het allemaal wel jolig en hij dacht, ze, ik wil lekker hard zien in plaats van uit te luisteren. En dan dacht, vooral, nou. Je hebt wel eens van die de... nou, kaart. We nog wel een luisteren? Dus ja, dan... bij mij ging het ja. op een gegeven moment ook goed, dus dat is heel prima is dus vandaag was een korte paardendag. Hebben we andere dingen gedaan. Je hebt geleerd, ik heb gewerkt. Dus soms is het nou eenmaal zoals dit. Als je maar zorgt dat ze voldoende eruit komen. Ja. Bij Verona kan je ook niet anders. Want anders kan je niet in terecht. Ja. Dus dat is niet zo klaar. Wij gaan naar Frozen 2. Die is Yay. al niet eens meer in paté. Dus we moeten naar Ure Vlop. Maar dat is weer wat anders. En dan morgen heb jij een wedstrijd. Het is vandaag zondag. En vandaag hebben ik mijn... Binnenkomen in arbeidstrampen, zee op de linkerhand. Ik heb met twee proefjes gedaan. De eerste ging echt super goed. Toen liep ze uh, het hele proefje een soort aan de teugel. En uh, ging ze wel een beetje langzamer dan normaal. Maar volgens mij is dat beter dan als Gonzalez. En het tweede proefje was er echt een beetje, het eerste stukje ging ik nog wel. En daarna dacht ze echt, nou nu ben ik er klaar mee, ik moet naar mijn bed toe. Dus uh, toen uh, ging ze het wat minder doen. Maar ik heb uh, vooral heel veel plezier gehad. Ik heb vandaag twee keer eerste geworden. Ik had ook echt heel veel concurrentie. Ik was met mijn eentje, met mezelf. Oeh, dat is echt te veel hoor. En ik ben twee keer eerste geworden. En één keer heb ik 189 half. En één keer 187. En de eerste proef had ik, uh, bij, had ik uh, deze, had ik dat puntjes die ik als eerste zei. De tweede proef die ik als tweede zei. Ik heb één keer op het verkeerde been gezeten. spijt me. Het was een mini-mini-stukje, maar ik heb er toch op gezeten. En ehm... Uh, Super trots op ons. Ik ben ook echt heel blij. En uh, ik ga naar huis en uh, verder oefenen met school. Het is vandaag woensdag en ik, uh, ik uh, ben naar school gekomen. Naar huis gaan lekker met de hond op de bank gelegen. En uh, mijn moeder die was uh, aan het werk of iets aan het doen. Dus, dat ga ik voor niet vertellen? En uh, mijn moeder die kwam pas wat later. Want de osteopaat was geweest voor Blondie. Die heeft haar even losgemaakt. Dus ik moet nu aan sommige dingetjes gaan werken. met Dat ze flexibeler wordt. En we gaan nu naar de menees toe. Want mijn moeder voelt zich niet helemaal bien. Dus ga ik vrouwtje uh, rijden. En vanavond ga ik naar een open avond van een middelbare school toe. Ik uh, heb nu drie scholen in mijn hoofd. De school waar ik nu naartoe ga... Uh, die staat mij op nummer twee en dan zijn er twee scholen en die bij mij... Dat want ik snap niet eens wat je zegt. Oh, nou dan mag je er dan uitknippen. <laughs> jongens, jongens, jongens, wat gaat de tijd toch snel. Ik heb heel veel wat gegeten en het is al gelijk drie uur. Het snel sneeuwen rondje. Mijn blondie geknubbeld bent te roepen. Naar de zee gegaan. Ook allemaal belangrijk. En uh, ga ik zo een vrouwtje draaien. Eerst even poetsen en zadelen. statief wou niet helemaal meewerken. Dus ik kan jullie niet helemaal goed beeld geven. Maar ik ga mijn best doen. Ik was allemaal mooie shotjes aan het opnemen dat ik heen en weer ging, dus van Vrona's en Ik heb ook een dingetje voor mijn laarzen gedaan, alleen ik heb mijn laarzen vergeten, dus ik ga nu met joppers rijden en ik heb nog, nee die heb ik niet meer in mijn kast liggen, maar handig. Ik ga nu met deze prachtige, niet echt, laarsjes rijden. En um... Het zit minder comfortabel dan een rijlaars, alleen het is veiliger dan de laarsjes die het aanmaken. Gereden. Het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Um, um, morgen gaat er iets bijzonders gebeuren want morgen komt de zadelmaker. Het is donderdag vandaag en Sus is er weer met haar hele wagen. Waar Suus, Sus? Even zoeken. Daar. Een beetje aan de voorkant en ik wil je in het midden hebben. Dus uh, wat hebben we ook gedaan, uh, dat is ook wel leuk om uit te leggen. Wat doen we vaker trouwens? Morgen, nou ja, ja morgen, gaan we, we nog even lekker buitenritje maken met Blondie en Verona. En gaan we Blondie weer terugbrengen we naar de Arkelhoefel voor een tijdje om weer even verder te trainen. Nou ja, dat zien jullie in de volgende week nog. Wil je zien wat daar allemaal gebeurt? Moet je de week nog kijken.